Lekker een korte dag. Ben ik ben even naar de winkels toe geweest. Lekker wat eten gehaald. Slecht eten. Lekker eten. En nu gaan we naar de arkhoven toe. Daar ga ik Blondie en Boris doen. En daar gaan we naar Middelhof. En daar ga ik roontjes springen in de springnes. Yes. En dat is de planning voor vandaag. Toch? Ja. Kijk jongens, het is toch de braafste rond. Ga ik even naar Blondje toe. Je zee, ja. Zo, oké, okay, de tijd is voorbij gerist, maar ik wil even op dit zadel zetten. Ik ga blondie alweer opzadelen. <laughs> nou, um, ik heb gereden met Blondie. Uh, Ging geweldig! Hij had beter gekund. En we gaan nu naar Manege de Middel. Dan ga ik met Verona in de springles. Ik heb net gesproken met Vrona en het ging eigenlijk best wel heel erg goed. De afstanden klopten niet altijd helemaal. Maar voor de rest ging het wel heel erg goed. Donderdag vandaag. Morgen is Tessa jarig. Dat betekent voor mij altijd... Uh, nou, eigenlijk voor de hele familie betekent het gezin. Betekent dat altijd uh, gedoe. Nou ja, gedoe klinkt zo onaardig. Maar Tessa vindt heel veel dingen leuk versieringen taart ontbijt cadeautjes bloemetjes glittertjes dingetjes van alles uh, ja ze houdt daar gewoon heel erg van en wij zijn als gezin zijn er daar wat uh, soper in. is dat gehoord Vroeger vond ik dat wel heel leuk maar inmiddels uh, ligt er een behoorlijk takenpakket op mijn bordje dus dan word je daar toch wat minder ja minder belangrijk denk ik maar voor Tess is het heel erg belangrijk dus ik ben vandaag bij winkels geweest, daar kom ik bijna nooit ik heb Rick en Lotte erop uitgestuurd om van alles te kopen uh, strikken die ik vergeten ben, um, verpakkingen, nou ja, van alles uh, Tess die is nu bij de schoonheidsspecialist die ga ik ophalen en dan gaan we naar Arkoeven. want daar gaat ze rijden op Blondie en ze krijgt les vandaag als het goed is. En dan morgen is ze jarig. Gaan we een unboxing doen met Instagram. Kun je altijd even kijken. Instagram. Ik zal wel iets moois maken hier. En dan. Uh, ik weet niet of ze gaat rijden morgen. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, met Boris gaat het heel goed. Die is natuurlijk bij de tandarts geweest. Die is bij de hoefsmid geweest. Die moest even herstellen, vooral van de tandarts, waarom die twee wolfskiezen. kiezen. Maar dat gaat prima. Kijk, zaterdag ga ik naar de Spoga en gaat Tessa uh, op de paarden passen. Dus we moeten even kijken wie welke camera meeneemt, zodat zij ook gewoon kan vloggen. En ik ook. Dus we moeten maar even kijken hoe we dat doen. De moeders heeft mij gehaald van de schoonheidsspecialist. Ik heb uh, dingen zijn weer gedaan. De pukkels zijn weer uitgeknepen. Shh. <laughs> en... Uh, ik heb uh, nu les bij de arbeelhoeven. Dat heb ik ook wel verteld. Maar ik vertel het nog een keer, want ik heb les. Oké. Okay. Uh, ik had een uh, fout gemaakt. Ik heb namelijk de planning niet goed nagekeken. Want dan wil Daan nog wel eens Tess springles geven. En dan doet ze dat meestal s'avonds. Dus, uh, dus Tess had afspraak bij de schoonheidsspecialist om kwart over drie. En gisteren heb ik met mijn hoofd tegen dagen gezegd, die vroeg, zullen we morgen half vijf doen? En toen zei ik, ja, niet heel handig. Het is nu vijf over vier. En om half vijf moet ze dus op de pony zitten en we moeten nog maar Pooldijk rijden. Dat is ongeveer kwartier, twintig minuten. Dus dat wordt, uh, ja, opschieten. Maar het is, gaat maar alvast de rijlaars aantrekken. zodat dus dat het maar alvast gaat. We zijn er, moeilijk lastig. Het uh, stond een beetje file, dus dan gaat het allemaal nog langzamer en nu zadel brengen en dan kan ze blondie rijden. heel goed. En wat ging niet heel goed? vond uh, dat scheurtje in de stapel vond ze eng. En uh, ze vond uh, je vader die aan het werk was vond ze erg eng. Ja. ja. En weet je wat er aan de hand is als een paard iets heel eng vindt? Dan zijn ze niet genoeg met jou bezig en niet genoeg in controle. Controle. Dus jij als ruiter hebt daar veel werk te behalen. En hou wel je kuit eraan hè. Ja, hou je kuit aangesloten om je paard. Zo, ja. Twee teugels. Daar. Want hier kijkt je dan altijd veel naar links, hè? Waardoor de lichaam helemaal rechtsaf gaat. Recht houden. Een duidelijk zijn. Ho is ho, hè? Anders laat je er een keer halt houden. Zo. Hand laag. Niet je benen afsteken. Zo. Ja, blijf maar rustig wachten. Zo. Gewoon contact bieden. Je kuiten aansluiten. Diep zitten. Goed zo. Gewoon even op je laten wachten. Ja? Goed zo. Gewoon even geduld. Zo ja. Hou ze recht aan de voorkant. En als jij het zegt, mag ze weer naar voren. Zo. Wel mooi meeveren in je armen. Dat je niet verstijft zelf. Zo, hou recht. Ik vind dat hij nu al te scheef is. Ja. Goed. Eh, terug. Zo. En niet je benen afsteken. Eh, Hand laag. Nee. Halt. Goed eens hè. En met die stap meteen weer spelen. Dat ze meer dat lichaam gebruikt. Ja. En gewoon de volten van de E naar de B blijven rijden. Ga maar vierkant die volten. Zo. Ja. Twee teugels. Ik wil hem alleen maar recht. Corrigeren als het te hard gaat. En weer los. Zo, ja. Ja, en waar het kan, rij je een beetje naar voren. Hè? Ja, en waar het niet kan, doe je het niet recht met twee teugels. En merk je, ze is heel erg aan het doordranden. Dan rij je even naar het hal. Hou recht. Ja, ze mag niet zo fruit hoor, Jan. Zo, ja. Laat maar lekker een beetje die oren flapperen. Aha. Zo, kriebel, kriebel. Zo, ja. Heel erg goed. Hou je kuit zachtjes tegen de buik. En soepel in je armen. Zelf soepel zitten. Snel een keer remmen los, remmen los. Zo, ja. Hou er mooi recht. Hou er mooi recht hartstikke goed hartstikke goed nou we hadden een klein beetje opstartproblemen vandaag want uh, blondie vindt het buiten een beetje spannend en de controle tussen blondie en tess is nog niet uh, helemaal goed afgesteld dus bij het moment dat blondie dacht nu wordt het spannend dacht ze: ik ga maar gewoon meteen heel hard rennen dan uh, is het minder spannend denk ik of zo dacht ze dan dus daar hebben we echt even ja, geen ruzie over gemaakt maar echt even consequent duidelijk geweest wat we willen en wat we van haar verwachten en nou eigenlijk met een kwartiertje waren we daar doorheen en heb Tess heerlijk kunnen rijden. En uh, ja, het ging eigenlijk heel goed. Vrijdag vandaag en Tess is jarig. Jee! Ik heb mijn oortjes in omdat ik in gesprek was en ondertussen buiten wilde gaan rijden. En eigenlijk vrij weinig tijd op vandaag. Video's moeten nog af, dus van alles aan de hand. En Tess is natuurlijk jarig, dus om half drie stop alles. Want dan is Tess uit school en dan gaan we Tess weer. Ik zit nu op vrouwen. Even buiten, ritje. Eén, is dat goed voor haar darmen? Want dan gaan haar darmen lekker werken en dan poept ze alles eruit. En ik heb toch het idee dat ze momenteel toch weer wat meer opgeblazen is dan normaal. Ze is wel lekker dik voor haar doen. Dus niet dik voor de paard, maar voor haar doen. Uh, ziet er verder heel goed uit, maar ik vind er toch de laatste tijd steeds zachterreinig. Dat dus. Dus nu even buitenom. En dan. Ja, zo'n klein stukje nog hier en daar filmen. Maar drukke dag vandaag. heerlijk gereden echt fantastisch was even genieten buiten uh, ik heb gemerkt dat als ik oortjes in mijn oren doe en muziek opzet en dan meezing dat ze dat fantastisch vindt en dan veel ontspannender is dus het is een beetje gek voor alle mensen die voorbij lopen want mijn zangtalenten zijn niet fantastisch maar mijn paard vindt het wel fantastisch en die blijft er lekker rustig onder dus uh, vanmiddag naar de arkhoeven gaat Tess volgens mij freestylen om blondie toch nog meer uit te leggen dat zij niet de leidende Mary is Martes, dus dat is hartstikke leuk. Dus het is natuurlijk jarig, dus uh, nog heel veel andere dingen. Nou, we hebben de jarige Job gevangen. Die zit nu in de daarachter. Met de Airpods. Met de Airpods, ze is ja, helemaal gelukkig. Ik, denk, is er nog in? ik heb hier crubonmenes. We gaan nu even naar het toe, want één, we moeten nog unboxen. Ze heeft namelijk ook nog iets anders gekregen van een bedrijf, dus dat gaan we zo meteen bekijken. En we gaan even bij Altwin taart eten, want Altwin die, uh, ja, die moet gewoon werken. Dus, jij nog iets te melden, Tess? Dus. Ja. Ik ben heel blij met mijn spulletjes. Ah, dat was kort. Rick rijdt. Oh, ik zal hem even omdraaien kijk. Rick is onze editor. Vroeger bij oh, dat is. En mijn boer! Ik gaat Dat ook. Ik Dat Rick is onze editor geworden weer. Net als nee. vroeger bij prinsessenhaartjes. Maar onze editor was ziek deze week. Heel erg ziek. Dat, uh, dat was niet zo fijn, want toen moest ik weer editen. Maar hij edite wel de video af, dus dat is wel fijn. De weekvlog is echt heel lang. Jullie hebben hem waarschijnlijk al gezien. Anderhalf uur of zo? Ik weet niet of die anderhalf uur blijft. Ongeveer. Maar hij is in ieder geval heel lang. blijven op Instagram, dat weten jullie waarschijnlijk omdat jullie er zijn en uh, we filmen ik heb hier een, een mooi pakketje gekregen en ik ben echt heel erg benieuwd wat erin zit. want ik ben vandaag jarig, ik heb al wat mooie cadeaus gehad, bijvoorbeeld ik, ik wou dit wel heel graag, maar ik heb nu airpods, uh, een elektrische fiets ik heb kaktusjes van mijn broer van Lot uh, en van zijn vrienden gehad en ook nog badbons waar mijn moeder niet heel goed tegen kon. maar uh, ik heb nu ook deze binnengekregen en ik ben echt benieuwd wat dat erin zit. Dus ik zou zeggen, we moeten eerst wat vraagjes gaan doen of gelijk openmaken. Maar ik kan het er gewoon afschuiven. Ik weet niet waarom je het wil slopen, maar het kan er gewoon afgeschoven worden. Zo. Ga <lacht> meneer ons bewegen. Ja. Ze zit in mijn blije ei. Oeh. Allemaal vallen. Dan, dan, dan, dan, ik heb hier iets heel moois. Nee, niet filmen. Ja. Film. Oké. Okay. Nou, ik heb hier dus iets heel moois. Ik heb hier namelijk drie kaartjes van Caffeluna. Drie. En daar ben ik super blij mee, want ik mag naar Cavaluna toe in de... in, op 7 maart op is zaterdag. En daar ben ik echt super blij mee. Want ik wou daar altijd al een keer graag naar toe, want ik zag het wel allemaal andere mensen doen. Maar ik wou het ook. Dus die en die. Ik heb hier namelijk een t-shirt van Cavaluna. Oh, ga is dus een emmetje. En uh, wat mag ik hiermee doen? Aantrekken. Aantrekken. Zo, zo. Hij is, hij is grijs met roze en allemaal glitters. Dus die ga ik dan zo even aantrekken. Oh, er staat ook nog wat op. Ja, ik kom ervoor voorlezen. Gefeliciteerd, Tessa. Oh. Veel plezier bij Cavaluna liefste Team Caffeine, oh, heel erg bedankt. Ik ben er super blij mee. Er is een, nog een verrassing voor je test. Dat weet okay. jij nog niet. Ja, dat weet jij niet. Wat is er dan? Maar jij mag nog twee fans meenemen. Die gaan dan ook op zaterdagavond met ons mee. En dan mogen ze backstage. Net als jij. Oeh, wat leuk. Dus, hoe kan je dit winnen? Want ik vind het echt super gaaf. Uh, dat weet ik eigenlijk nog niet hoe we dat gaan doen. Oh, nou... Nou, weet je wat? Daar gaan we nog even over nadenken hoe we dat ja, gaan doen. Ja, ik weet eigenlijk wel wat. Echt waar? Ga naar YouTube en Instagram en TikTok. Volg ons op alle drie de kanalen, maak daar een foto van. Uh, dat is niet handig, want ze moeten Cavaluna natuurlijk gaan volgen. En Kaffeluna. We blijven... gaan de winactie ja. op Instagram zetten. Dat is handiger, we zitten plekken dingen. We gaan wel ja. gewoon even een leuke winactie op Instagram, TikTok en YouTube naar voorbij laten komen. Ja, gaan we zeker doen. Het is dezelfde winactie. En dan mogen twee mensen met ons mee naar Caffeluna in Maart, in Auwe-Rotterdam. Zo, het is tijd om naar de Arkhoeven te gaan. Daar krijg ik een, ik kan het woord niet zo goed uitspreken. Freestyle. Freestyle. Ja? Ja, dat betekent dat iemand die daar verstand van heeft, van Tessa, leren de alvanerie te zijn. Met haar lichaamstal en zo. Ja, dat. die. Ik, uh, ik ben hier met Boris. We zijn met Blondie aan de slag geweest. En nu ga ik even Boris zijn uh, hoofdjes schoonmaken. Een uh, beetje dingen wassen. En dan gaan het hem van ik even bespreken, Want uh, hij heeft natuurlijk nog steeds. Oh, want hij uh, zijn heel mooi schoon. Zo. We zijn weer klaar. Ik heb Boris zijn uh, hoefjes gedaan waardoor die weer schoon zijn. Ik heb met blondie aan de slag geweest. Dat heb ik die net ook gezien. Even je neus ophalen één keer vrienden. <lacht> en daarna even wel, en <coughs> mee stoppen, want uh, dat is gewoon irritant. Nu gaan we naar huis, want ik heb een envelop met mijn advies meegekregen. En die heb ik gewoon vergeten. Op een gegeven moment stuurde een vriend me een appje. Heb je het al gezien? Nee? Dus uh, ik ga snel kijken, want ik ben wel echt heel erg benieuwd. Ik neem aan dat het nog steeds MAVO is. Maar dan ga ik mijn verjaardag vieren, mijn opa komt. gaan we lekker bij de McDonald's eten. En, uh, ja, dat is wat wij doen. En dit was de weekvlog. Ja! <laughs> we hebben het verder geen bijzonder... Ja, een die wordt maandag weer geënt. Ja, daar zien we dan niet veel aan. Dus er zijn spuitjes voor de winnaar, Omdat ze jong is en als je dan de eerste keer gaat enten... Uh, moet je dat twee keer doen, anders dan pakt het niet, dat weet ik niet dat precies zit. En uh, verder hebben we gewoon les. Tenminste jij hebt vooral les. Ik heb nog minder les. Gaat nooit les. Ik ga naar de spool morgen. Ja, en dan ga ik voor drie paardjes zorgen. Ja. Samen met Elisa. Ja, leuk. Gaan jullie even filmen? Ja. Ik ga ook filmen. Ja, doe jij het met je telefoon? Nee, jullie mogen uh, Rick die... Mee, dus die kan sowieso met de grote camera filmen mm -hmm. en rondlopen bij de spook gaan met een uh, grote camera. Dat is misschien een beetje te veel. Uh... Dus, uh, jij neemt de vlogcamera mee? Yes. Nou, dan ga ik met mijn telefoon en met de grote camera ja. ga ik filmen. En uh, ik blijf ook bij Elisa slapen en eten. Dus, uh, Leuk. Zo. Ja. En dan ga je niet filmen? Misschien wel een stukje, maar... maar. Oké. Okay. En bedankt voor het kijken naar deze leuke video. Ja, ik zie jullie uh, morgen week. weer. Nee, morgen. Oh ja, morgen. Oh ja, dat klopt. Uh, oh nee, ga oh, maar. <laughs> oh jawel, we hebben morgen een hele leuke video. Wat voor video? Ja, dan ga ik naar een paardje kijken. Ik ben benieuwd. Nou ja, dat zien jullie morgen. Hoe mama naar een paardje gaat kijken. Doei doei.